Als je een SOA hebt, kun je die via seks doorgeven aan anderen. Ook als je geen klachten hebt, kan dit gebeuren. Daarom is het belangrijk om bij een SOA je sekspartners te waarschuwen. Niet alleen degene waar je nu seks mee hebt, maar ook eventuele andere sekspartners van een tijdje geleden. Zij kunnen de SOA allemaal ook hebben en deze weer ongemerkt doorgeven aan andere mensen. Door je sekspartners te waarschuwen, help je verdere verspreiding van SOA's te voorkomen. Meestal gaat het alleen om de sekspartners van de laatste zes maanden. Soms moeten ook sekspartners van langer geleden gewaarschuwd worden. Dit is afhankelijk van de SOA die je hebt en of je klachten hebt. Overleg hierover met je huisarts of verpleegkundige. Als een SOA niet behandeld wordt, kan dat ernstige gevolgen hebben voor je gezondheid. Zo kun je bijvoorbeeld onvruchtbaar worden van chlamydia. Als jij je partners waarschuwt, geef je hen de kans zich op tijd te laten testen en behandelen. Met partners waarschuwen bescherm je ook jezelf, want als jij genezen bent van je SOA en je hebt weer seks met een vriend of vriendin die nog niet behandeld is, dan kan die jou weer opnieuw besmetten. Wil je niet zelf aan je sekspartners vertellen dat je een SOA hebt, dan kun je ook waarschuwen zonder je naam te noemen. Dat kan op partnerwaarschuwing.nl. Met de code kan je op de website een standaardbericht via e-mail of sms versturen. Met of zonder je naam. Ook je huisarts en de GGD kunnen je helpen om je partner of partners te waarschuwen. Als je wilt, kan dat ook zonder dat je naam genoemd wordt. Iemand wordt alleen gewaarschuwd als jij daar toestemming voor geeft. Ben je zelf gewaarschuwd voor een SOA? Neem dit dan serieus. Laat een SOA-test doen, ook als je geen klachten hebt. Het is belangrijk dat je weet dat je een SOA kan hebben zonder dat je het merkt. Die SOA kan je toch doorgeven. Dus laat je testen en zo nodig behandelen. En waarschuw je sekspartners. Dit is goed voor jouw gezondheid en die van anderen. En voor de toekomst, zorg dat je geen SOA krijgt, vrij veilig.